Steeds meer huisartsen zien noodzaak tot aanmeldstop, een middeleeuwse wal in Zette belemmert werkzaamheden en een kijkje bij de archeologische opgravingen in Bergharen. Ruim 60% van de Nederlandse huisartsen hebben een aanmeldstop. Ook in Nijmegen nemen veel praktijken geen nieuwe patiënten meer aan. Neo-Huisartsenzorg is een organisatie die huisartsen binnen de regio Nijmegen ondersteunt. Welke druk ziet deze organisatie in de regio en hoe schieten ze te hulp? Je als nieuwe patiënt aanmelden bij een huisartsenpraktijk is zo makkelijk nog niet. Ook in de regio Nijmegen hebben veel praktijken een aanmeldstop vanwege de hoge werkdruk. Hoewel het er in de ruimte van Neo-Huisartsenzorg er rustig uitziet, zijn de medewerkers er hard aan het werk. De organisatie ondersteunt honderden huisartsen uit de regio en zien hun dagelijkse praktijk van dichtbij. De ene ervaart heel veel druk en die vindt het, uh, zijn bordje heel erg vol. De andere huisarts ja, die werkt in de avonduren nog heel veel door en ja, die staat er heel anders in. De hoge werkdruk bij artsen in Nijmegen en omgeving heeft weinig te maken met een tekort aan huisartsen. Die zijn er genoeg. De noodzaak voor een aanmeldstop heeft andere redenen. Gebrek aan uh, doktersassistenten, uh, huisvestingsproblematiek, veel op hun bordje. Dus uh, ja, uh, contacten, ja, heel, de, heel de agenda loopt gewoon vol. En dan is het soms wel lastig om nieuwe mensen aan te nemen. Door die extra taken die artsen er afgelopen jaren bij hebben gekregen, vragen ze meer ondersteuning op verschillende gebieden. En nu zie je ook dat er veel meer vragen rond arbeidsmarktproblematiek uh, komen, rond ICT, rond financiën. Allemaal problemen of uh, ja, dingen die uh, huisartsenpraktijken eigenlijk ja, allemaal zelf moeten oppakken, maar wij zijn er toch te klein voor zijn. En uh, ja, er zitten ze toch te zoeken hoe gaan, we dat, hoe gaan we dat inrichten. En hoe Neo Huisartsenzorg dat probleem probeert op te lossen? Je ziet bijvoorbeeld dat wij bezig zijn met een project om doktersassistenten te werven. En te kijken hoe we dat van de opleiding binnen praktijken kunnen brengen stageplekken kunnen organiseren. We zijn bezig met allerhande ICT-tools die helpen met werkdrukverlichting. We zijn bezig om op financieel gebied te kijken of we daar kunnen ondersteunen. En ook eigenlijk naar behoefte van huisartsen te gaan kijken van hoe kunnen we daarop inspelen als werkbedrijf. Ja. Steeds meer huisartsen plannen digitale afspraken in met hun patiënten. Hoe de organisatie hier tegenaan kijkt? Ja, heel positief. Er zijn heel veel aanbieders. Ja, welke aanbieder ga je dan aan, ja, aanbieden eigenlijk voor onze huisartsen? Uh, maar uh, ja, er wordt ook veel door huisartsen zelf gedaan. En dan merkt ook dat er altijd weer de wisseling is. Wat wil een huisartspraktijk zelf? Wat kunnen wij aanbieden regionaal? En om daar bij elkaar in, uh, uh, samen tot elkaar te komen. Maar er is zoveel mogelijk daarin. We zijn wel aan het kijken, gezamenlijk met de huisartsen: van hoe, ja, hoe is de huisartsenzorg handhaafbaar? Voor de toekomst ook en wat moeten wij daaraan mogelijk gaan doen? Een stukje historie dreigt te verdwijnen uit Zetten. Bij de brug over de Lingen, die momenteel wordt vervangen, is het restant van een middeleeuwse wal gevonden en deze zou moeten wijken voor de nieuwe brug. Daar is niet iedereen het mee eens, zo ook enkele politici. Hanekamp Jansen van D66 en Maaien van de ChristenUnie stelden daarom vragen in de gemeenteraad. Er is hier een uh, wal tussen de Linge, over de Lingenbrug. Je ziet hem hier in het midden uh, op het eiland. Uh, en deze wal die, uh, ligt hier eigenlijk al sinds de middeleeuwen. Want vroeger, je kunt al een beetje zien, waren er twee weteringen. Um, twee delen dus van de lingen. Uh, en de ene kant was voor dit gebied en de andere kant van het stuk was voor dat gebied. Dus het gebied tussen de Waal en de, de lingen en de Rijn. En de Waal en de Lingen werd uh, los van elkaar gekoppeld. Dat vinden ze dus niet kunnen. En dus ondernamen ze actie. Onze eerste vraag is eigenlijk of het college op de hoogte was van uh, het weggraven van dit stuk. Omdat we het heel belangrijk vinden dat onze gemeente ook echt opkomt voor het erfgoed. Dus niet alleen Tweede Wereldoorlog of, Romei of uit de Romeinse tijd, wat je een hele hoop ziet in Overbetuwe. Maar echt voor al het erfgoed. En het tweede is dat wij willen dat het college het ook aan de kaak gaat stellen in de provincie. Dat er hier wel historische erfgoed wordt weggehaald met dit project. De twee raadsleden zien ook redenen waarom dit niet zou kunnen. Hier zijn al een hele tijd, in de Lingen zijn door de jaren heen eigenlijk alle stukken weggehaald. Dus dit is de enige gene die je nog fysiek kan zien. De rest is allemaal weggehaald door de jaren heen. En we vinden het wel heel belangrijk dat je van de geschiedenis nog steeds tastbare herinneringen kunt zien. Waardoor je het ook beter kan begrijpen, aan leerlingen uit kan leggen, aan kinderen uit kan leggen. Ik ben zelf docent geschiedenis. Dus ik zie in de klas ook hoe belangrijk het is dat je echt dingen ziet. In plaats van dat je alleen weet het heeft er toen gestaan. Een man uit Elst zag dat deze wal weggehaald zou worden en nam contact op. Um, we hebben wel veel contact met hem als het gaat over uh, de geschiedenis van dit, om de omgeving en hoe je het... Zou kunnen beschermen in de toekomst. Want behalve dat we hier natuurlijk dit hebben, nou, eigenlijk heel overbeten, staat vol met geschiedenis. Waar je ook komt, er overbeten. Elk dorp heeft een prachtige geschiedenis. En we hebben wel vaak contact met hem: van hey, hoe zit het nou? Hoe zouden we dat nou kunnen beschermen? Hij heeft daar ook voor gestudeerd, hij is daar heel erg in thuis. Um, en we hebben vaker contact met hem, uh, waarbij ons hij dingen aangeeft van hé, hey, denk daar eens aan. En hij stuurde me een mail hierover met ook de historische achtergrond. Toen dacht ik: ja, maar het kan toch niet? ...dat we dat verloren laten gaan. Zo meteen in het RN7 regio -nieuws. Een aanvaring tussen een tanker en een duwboot op de Waal bij Beuningen. Gelukkig was dit in scène gezet, zodat hulpdiensten konden oefenen voor het echte werk. Festival Oranjepop in Nijmegen moest op Koningsdag afgezegd worden. Er zouden problemen zijn ontstaan met de stroomvoorziening. Daardoor is onherstelbare schade ontstaan aan de apparatuur. Het in allerijl georganiseerde alternatieve concert is bijzonder geweest. De ongeveer 100 aanwezigen hebben een intiem concert meegemaakt in Cultureel Centrum Brebbel. De bands Bumblebee Boy, Wies, Personal Trainer en Fat Doody wilden namelijk niet naar huis... ...en hebben op de alternatieve locatie een optreden gegeven. Vanaf aanstaande maandag 1 mei gaat de avondklok voor de Nijmeegse Waalstrandjes weer gelden. Tussen zonsondergang en zonsopkomst geldt dit toegangsverbod voor alle Natura 2000-gebieden. Tussen middernacht en 6 uur ochtends zijn de strandjes tussen de Spoorbrug en de Waalbrug aan weerszijde van de Waal verboden terrein. Deze regel is sinds enkele jaren actief om overlast in de late uren tegen te gaan. Mocht er toch nog te veel overlast plaatsvinden, kan de begintijd nog worden vervroegd naar 10 uur s avonds. De avondklok geldt tot 1 oktober. In Bergharen vindt momenteel een archeologisch onderzoek plaats op het terrein aan de Dorsvlegel en de Wijkse straat. Vrijdagmiddag werd het terrein opengesteld en konden geïnteresseerden een kijkje nemen bij de opgravingen. Het onderzoek is nodig vanwege de woningbouw die op deze locatie gepland staat. Eind volgende week wordt verwacht dat het onderzoek klaar is. Eerder vonden de archeologen aan de noorderkant van de opgravingen in Wiege al vondsten uit de steen, brons en ijzertijd. Momenteel zijn er al vondsten en sporen uit de ijzertijd en de Romeinse tijd gedaan. En wordt er verwacht ook nog sporen te vinden uit de vroege middeleeuwen. En hoe gaan jullie dan uh, ongeveer te werk? Waar, waar begin je? Ja, je begint eigenlijk, uh, je gaat met de graafmachine heel langzaam soort dunne laagjes afschaven totdat er op een gegeven moment uh, sporen zichtbaar worden. En bij sporen moet je je voorstellen verkleuringen in de grond. En is er dan ook iets waar je nu misschien een beetje op hoop wat je zou vinden? Nou, ik vond deze, de vondst van het Romeins hier, vond ik al heel, heel aardig. Want um, ja, we hebben tot, in het vooronderzoek hadden we allerlei perioden te zien, maar de tijd ontbrak juist. En uh, nou ja, het is natuurlijk altijd hetzelfde. Dan denk je dat je uit het vooronderzoek alles wel best redelijk in kaart hebt. En dan heb je toch weer een verrassing. En dat is nu het Romeins. Sommige opgravingen en vondsten worden meteen verplaatst. Maar anderen waren vandaag nog te bezichtigen op locatie. Er liggen hier verschillende scherven. Het is bijna allemaal handgevormd aardewerk. En dat handgevormd aardewerk, dat uh, werd uh, in de prehistorie, dus de tijd voor de Romeinen, uh, werd dat vaak of op de plek zelf, door de mensen zelf gemaakt, maar soms ook gewoon in, in de buurt, in de regio. Kan je iets vertellen over de foto's van de vondsten achter jou? Um, achter mij zie je een, uh, de bovenste, dat is een heel klein ovale lode kogeltje, een slingerkogel. En uh, dat lijkt heel groot op de foto, maar het is eigenlijk maar zo'n klein dingetje. Maar hij is wel van lood, dus hij is behoorlijk zwaar. En die, en die onderste lijkt op iets van metaal? Ja, dat heb je goed gezien. Dat is inderdaad uh, metaal, het is brons en het is een, uh, van een uh, fibula, zo heet dat in het Romeins. En het, in het Nederlands zou je dat vertalen als mantelspeld. Uh, en uh, sommige uh, van die fibula's kun je vrij goed uh, dateren. Uh, ik ben zelf het meest in de uh, Romeinse tijd gespecialiseerd en uh, dan ook weer specifiek in Romeins aardewerk. En dan is het dus extra leuk eigenlijk dat je ook zo'n fonds doet, denk ik. Zeker, ja. Dus ik kijk altijd inderdaad met, met uh, een specialisten oog naar het aardewerk en dat vertelt mij altijd heel erg veel. Dus ik vind dat inderdaad altijd heel erg interessant. Wanneer er uh, grote calamiteiten gebeuren is het natuurlijk fijn als de nodige hulpdiensten snel ter plaatse zijn en ook weten wat zij moeten doen. Om te zorgen dat altijd alles in goede banen wordt geleid... ...vinden er geregeld oefeningen plaats met bijzondere omstandigheden... ...waarin een bepaalde calamiteit wordt nagebootst. Zo ook deze week op de Waal bij Beuningen. Daar werd een aanvaring tussen een tanker en een duurboot nagespeeld. Vandaag oefenen is eigenlijk de samenwerking tussen verschillende hulpdiensten... ...bij een incident op de rivier. Daarbij is een aanvaring geënsceneerd tussen twee grote schepen. Het grote schip wat hoog ligt, wat hier ligt, de Ineos... Die uh, heeft een probleem in de machinekamer, daarbij is een kleine brand ontstaan. Hij is stuurloos geraakt en heeft daarna de chemicalietanker zeg maar, geraakt en die heeft nu een lekkage. En dus moeten de hulpdiensten uitrukken in dit geval dus beide blusboten, blusboot Tiel en blusboot Nijmegen, zijn gealarmeerd om een inzet te doen op deze schepen. Rijkswaterstaat doet ook mee, de politie doet ook mee. En met elkaar willen we dus zeg maar een, een incident uh, uh, uh, naspelen en gaan kijken okay, hoe gaat het, zijn we voldoende getraind, zijn er nog aandachtspunten. Ja, en de de mooieheid van deze oefening is gewoon dat we de beschikking hebben over twee hele grote schepen ja, en die krijgen je niet zomaar geregeld. Na de oefening wordt er geëvalueerd of het calamiteitenplan moet worden aangepast. Het is hoe dan ook een leerzame actie voor de hulpverleners. Je haalt er altijd wel heel veel uit. Het fijnste is natuurlijk als er zo min mogelijk uitkomt. Vandaag was het nog een dag met van alles wat. Het was veelal bewolkt, vooral in de ochtend viel er soms nog een spatregen. Maar in de loop van de middag probeerde ook de zon er even doorheen te komen. De komende tijd wordt het alleen maar beter. Morgen start de dag nog bewolkt, maar blijft het wel droog. Verderop in de dag maken de stapelwolken steeds meer plaats voor opklaringen en het wordt zo'n 15 graden. De dagen daarna doet de temperatuur nog een schepje bovenop met 18 graden op zondag en 19, misschien lokaal 20 graden op maandag. Het blijft voorlopig droog en de zon laat zich ook steeds vaker zien. Dit was het RN7-regionieuws van vandaag. Voor het meest actuele nieuws kun je terecht op onze website rn7.nl en alle reportages zijn terug te vinden op ons YouTube-kanaal, RN7 Online. Vandaag is er even geen nieuw in de bios. In plaats daarvan zie je een aantal video's van Rondje Regio. Wij zijn maandag weer bij je terug. Een fijn weekend en graag tot dan.